Videos ondertitelen kan een hoop werk zijn. Ik laat je drie manieren zien hoe het sneller kan: met handige apps, praktische websites en ondertitelingstools in videosoftware. De video waar je nu naar kijkt, wordt automatisch ondertiteld door de app Clips. Een gratis app van Apple. Je kunt kiezen uit allerlei talen en veel verschillende ondertitelingstijlen. CC Add Subtitles is een andere app die ik momenteel aan het testen ben. Het lijkt Nederlands goed te herkennen, dus het transcribeert je video en je kunt zelfs je video vertalen. Ook in de app VLLO zit een ondertitelingstoel met verschillende stijlen. In deze app moet je wel zelf meetypen, dus hij herkent niet wat er wordt gezegd. Maar je kunt daarna wel de woorden en uiteraard de timing ook aanpassen. En dan een aantal websites die je kunnen helpen met het ondertitelen. Ik maak zelf veel gebruik van Rev.com. Je stuurt je video naar ze op en binnen 24 uur ontvang je dan, voor een klein bedrag, een transcript. Deze upload je met je video bijvoorbeeld op LinkedIn of Facebook. Ambescript.nl doet ongeveer hetzelfde, maar dan ook in het Nederlands. Wil je nou niet betalen, dan kun je met YouTube het ook zelf doen. YouTube transcribe namelijk alle geüploade video's. Je kunt dan zelf de tekst en timing veranderen en daarna je ondertitelingsbestand downloaden. En mijn laatste tip, je kunt bij bepaalde professionele video-edit software, zoals Adobe Premiere of Camtasia, meetypen met de tekst in de video. Dus daar zit een ondertitelings -tool in. Dan hoef je niet elke keer een nieuwe titel aan te maken. En dat waren een aantal manieren om je video's sneller te ondertitelen. Dan ben ik ook heel erg benieuwd wat voor apps, tools, websites jij gebruikt om jouw video's te ondertitelen. Laat dus zeker een reactie achter mocht je iets anders gebruiken. En voor meer videotips, check fa.nu slash video.